Oké, wat is PRP? Nou, PRP is een afkorting voor platelet Rich Plasma. Ik moet even, ik moet ook oppassen. Hartstikke uh -huh, goed. Ja, en, maar PRP is dus is een middel wat eigenlijk een puur natuurproduct is. Ja? Het wordt gewoon door jezelf gefabriceerd. We nemen wat bloed af. We hebben het in ons. Ja, we oh. nemen wat bloed af, dan wordt het in een buisje gedaan, ik centrifugeer het en daarna breng ik het weer in bij je. En ja, dan wil je natuurlijk weten hoe het waarom? werkt. Ja, waarom? Ja. Nou, door dat simplifiqueren komt er plaatjes in grotere concentraties in het plasma. plated which plasma. En dus het is niet een vampierlift, dus het is helemaal geen bloed. We allemaal vampieren, want zo wordt het ook wel eens genoemd. De vampire een facelift. Maar uh, dat PRP zorgt ervoor dat uh, er een enorme boost van allemaal... Uh, Trombocyten zijn en trombocyten geven weer stofjes aan wat weer heel erg goed is voor wondgenezing en collageenvorming. En ook om vaatvorming toe te, uh, te geven. Dus okay. wat zijn dan de indicaties? Ja, wat kan, wat kan je doen ermee? Nou, of welke? Enerzijds kan je het haar een beetje mee stimuleren. Okay. Je kunt er de donkere kringen, daar hebben we het trouwens niet inderdaad over gehad in de eerdere filmpjes, maar daar kan je het voor gebruiken. Oh. Maar ik gebruik het eigenlijk om die hele gezicht helemaal te behandelen. En wat zie je dan? Een betere doorbloeding. Uh, je ziet dat de, uh, ook de hyperpigmentatie ook wat optreedt, maar echt gewoon alle aspecten. Wat van steviger. Gewoon mooier. Beter mooier, ja. mooier. Het, je kan het niet helemaal de vinger opleggen, maar je ziet wel zo van, hé, hey, dit ziet er echt beter uit. Oké, okay, duidelijk. Ja. En uh, hoe lang blijft dat effect? Nou ja, je moet het een, een kuur van drie doen. En daarna moet je het wel bijhouden één keer per jaar. Oké, okay, ja. dus PRP, als ik het goed begrijp, en deze mag je mij me even mee helpen, dat is uh, uh, eigenlijk hetgene wat uit ons bloed komt. Dat filter je en dat breng je weer in op de plekken waar je eigenlijk gewoon een mooiere huid wil. Precies. Top, duidelijk. Ja.